Hoi, mijn ontwerp is helemaal af en nu ga ik het presenteren aan het publiek. Ik laat je zien hoe ik twee soorten presentaties heb gemaakt. Kijk maar met me mee. Met de presentatie laat je zien wat je hebt gedaan en gemaakt. Je legt een publiek uit waarom je keuzes hebt gemaakt en hoe je ontwerp het probleem heeft opgelost. Je kan een presentatie geven als je ontwerp af is, maar ook als je nog niet klaar bent met je proces. Je kan dan de resultaten van je onderzoek of je schetsen presenteren en feedback vragen om verder te kunnen gaan met je ontwerp. Er zijn verschillende manieren om te presenteren. Soms is een presentatie lang, waardoor je veel kan vertellen, maar soms heb je maar een paar minuten om je presentatie te geven. Dit heet een pitch. Andere keren maak je een poster om je resultaten te presenteren. Elke presentatie wil je voorbereiden. Je wil eerst weten wat er van je verwacht wordt. Je denkt dus na over het doel van de presentatie. Maak een lijst met alles wat je wil vertellen en laten zien. Je wil niks vergeten, dus je begint bij het begin van je proces. Waar ben je gestart? Blader terug in je schetsboek en logboek. Kijk naar alle stappen die je hebt gemaakt en schrijf ze op in een lijst. Als je de lijst af hebt, schrijf je achter elk punt welke dingen je hebt geleerd en wat je erover wilt vertellen. Van deze stukjes tekst kan je meteen kaartjes maken om je presentatie te leren of om tijdens je presentatie bij de hand te hebben. Je oefent de presentatie altijd een aantal keer, alleen voor een ander persoon of voor een kleine groep. Als ik voor mezelf de presentatie hardop vertel, hoor ik vaak zelf ook wel wat wel en niet werkt in de presentatie. Een goede voorbereiding is dus heel belangrijk. Dan voel je je zeker als je de echte presentatie gaat beginnen. Er zijn meerdere soorten presentaties. Ik laat je zien hoe ik er twee heb aangepakt, de mondelingen- en de posterpresentatie. Een presentatie is een presentatie waarin ik alles wat ik heb gedaan vertel aan een publiek. Bij de presentatie zet ik alles netjes neer, op volgorde, zodat het hele proces goed te zien is. Een rommelige presentatie is een slechte start. Ik zet mijn spullen op tafel neer en plaats er tafelbordjes bij, zodat mensen weten wat ze allemaal zien. Ook heb ik kleine onopvallende kaartjes mee met steekwoorden of de belangrijkste tekst voor wanneer ik mijn teksten ben vergeten. Ik begin mijn presentatie met een leuk moment uit mijn proces of een vraag aan het publiek om de interesse te wekken. Dan vertel ik de algemene informatie, dus ik vertel als eerst wat het probleem was, hoe ik bij dit probleem ben gekomen en wie het probleem had. Ik kan hier ook bijvoorbeeld vertellen wat mijn verwachtingen waren en de tijd die ik had om het probleem op te lossen. Als ik alle algemene informatie heb gegeven, kan ik steeds specifieker vertellen over wat ik heb gedaan. Ik vertel dan alle stappen die ik heb genomen om het probleem op te lossen. Ik vertel alles wat ik heb geleerd, de dingen die interessant waren en de dingen die hebben geleid tot de oplossing. Natuurlijk vertel ik ook welke stappen anders gingen dan ik had gedacht of had gewild. De fouten die ik heb gemaakt zijn ook interessant voor het publiek. Ik laat daarmee zien dat ik verschillende dingen heb geprobeerd dat ik veel heb geleerd en dat ik goed heb onderzocht wat wel en niet werkt. Tegen het einde van mijn presentatie toon ik het uiteindelijke ontwerp. Ik vertel hoe ik dit getest heb, hoe dit het probleem heeft opgelost en wat ik eventueel nog zou willen aanpassen. Als laatste kunnen mensen vragen stellen. Een andere manier om te presenteren is de posterpresentatie. Bij een posterpresentatie presenteer ik alle resultaten van mijn proces op een grote poster. Deze manier van presenteren is laagdrempelig en alle stappen staan compact benoemd. Een posterpresentatie maak ik wanneer heel veel mensen tegelijkertijd hun ontwerpen presenteren. Het publiek loopt dan langs en kan vragen stellen. Ik bespreek mijn proces met mensen die bij mijn poster blijven staan en vragen hebben. Op de poster moeten de belangrijkste ontwerptekeningen en ook titels te lezen en te zien zijn vanaf 3 meter afstand. Daarom maak ik mijn tekeningen groot en schrijf ik groot en leesbaar. Ik gebruik een helder ontwerp en laat veel afbeeldingen zien. Bij het ontwerpen van mijn poster kan ik online inspiratie vinden. Op de poster zet ik alle belangrijkste stappen. Ik maak een lijst met alles wat ik wil zeggen, net zoals ik zou doen bij een mondelingenpresentatie. De tekst die ik schrijf bij alle stappen is bij een posterpresentatie kort en bondig. Mijn presentatie zit erop. Ik kreeg heel veel leuke reacties en vragen op mijn presentatie. En ook al vond ik het super spannend om te doen, het viel uiteindelijk best mee. Veel succes met jouw presentatie!